We zijn hier op de set van de wereldtitel dammen shoot. Dit jaar slaan Top Notch en Young Capital de handen in één om de wereldtitel dammen op het spel te zetten voor allemaal mensen in de wereld die vette shit willen met dammen. Dit jaar slaan Topnotch en Young Capital de handen in één om de wereldtitel dammen op de kaart te zetten. En speciaal daarvoor heeft Top Notch deze super sicker hoodie laten maken. En die kun jij winnen als je Young Capital volgt op YouTube. Dus doe dat.